Ik ben Brits en ik geef al een aantal jaar les als rolstoeldocent. Vandaag gaan we dus ook lekker rolstoel dansen en je kan het op je eigen manier doen hoe het jou lukt. Ik ben hier vandaag met Hinke en Roxanna. Hi, ik ben Hinke. Ik volg dus een aantal jaar hier rolstoeldansen. Door het Eders-Dandels-syndroom zit ik in een rolstoel, maar ik ben ontzettend blij dat ik nu weer kan, lekker kan dansen en ik wil uh, dat jullie thuis ook graag bieden. Hoi, ik ben Roxanne. Ik dans sinds ik een jaar of drie ben, sinds een aantal jaar vanuit een rolstoel, wegen zenuwpijn in de bekkenbodem. Zit je nu ook in een rolstoel? Kijk goed naar onze bewegingen en doe lekker mee. We gaan beginnen met de warming-up. Tijdens de warming-up kunnen jullie mij gewoon lekker volgen. We gaan klaarstaan met de benen open en de armen open. En dan gaan we hem doen op muziek. En onze schouders gaan naar achter. Achter. Achter. Achter. Achter nog vier. En voor. En onze beurt achter. En voor. Heel goed. Hoofd opzij naar rechts. En links. En links. En links. En op en laag. En hoofd rond. En andere kant. En nog een keer de schouders achter. Heel goed, schouders voor. En om en om achter. Om. Heel goed. En voor. En hoofd opzij. En op en laag. En hoofd rond. En terug. En laatste keer. En terug. Daar gaan we. slides. Als het lukt mag je een draai doen. En draai. Heel goed. En slide. En adem in. En uit. En in. En uit. En in. En dan gaan we weer ons hoofd opzetten. En op en laag. Ga door. We zijn bijna klaar. En sluit hem af met je hoofd rond. En Heel goed. Dat was de warming up. Zijn jullie goed warm? Ja. Dan gaan we door naar de choreografie. We gaan nu door met de choreografie. Je begint met je benen open en je armen zo breed mogelijk zodat iedereen ziet dat je goed klaar staat. Zijn jullie goed klaar? Dan krijgen we onze arm op. En laag. Als onze arm op en laag gaat, blijft die andere in een hele grote vuist. Dus op. En laag. En dan ga je weer in een vuist. Dan krijg je andere arm op. En laag. En die eindigt ook weer in een vuist. Daarna gaan ze tegelijkertijd op. En eindig je ook weer in een vuist. Ja, we proberen dit gelijk even op muziek, want dit is de intro. Ga maar klaarstaan, benen open, armen open, handen in de vuist. Vijf, zes, zeven, acht, op, vuist, op. Tegelijkertijd. Heel goed. Dit ging goed, hè? Ja. Dan gaan we een stukje verder. We hebben al gehad. Op en vuist en op en vuist en op en vuist. Eigenlijk wat je dan doet is je krijgt dit nog een keer. Dus je doet twee keer hetzelfde. Als je dat hebt gehad gaan we door naar een klap. Je klapt rechtsboven, linksboven, rechtsboven en linksboven. Dus we doen hem even voor het begin. Benen open, armen open, arm op. En vuist. Arm op. En vuist. Tegelijkertijd op. En vuist. En nog een keer op. Heel goed. En vuist. En op. En vuist. Tegelijkertijd op. En vuist. Wacht. Vijf, zes, zeven, acht. Klap, klap, klap, klap. Heel goed. Dus de klap, klap is vier keer. Eén, twee, drie, vier. Ik ga gelijk een stukje verder. Je armen komen naar beneden en je rechterarm komt op in de vuist. Dan gaat hij iets verder naar beneden, maar nog niet tot het midden. Dus iets hoger dan het midden. Dan gaat hij onder het midden en dan gaat hij helemaal laag. Dus we zijn hier. Klap, klap, klap, klap. Dan krijg je vuist, vuist, vuist, vuist. Als we de ene kant hebben gehad, doen we natuurlijk ook de andere kant. Die krijgen we ook op, zij iets lager dan het midden en helemaal laag. Zullen we maar gelijk op muziek doen? Ja. Daar gaan we. Benen open en je armen open. En zorg dat je goed klaar staat. Vijf, zes, zeven, acht. Op. Laag. Op. Laag. Tegelijkertijd. Op. Laag. Nog een keer. Op. En laag. Op. En laag. Tot Op. Zes, zeven, acht. Klap, klap, klap, klap. Op, op, op, op, op, op, op, Hoe Oeh. ging dit? Dit is wat sneller, hè? Hij het iets sneller. Ja. <laughs> Zullen we nog een keer gelijk de muziek doen? Ja. ja. En zorg dat je goed klaar bent. Armen open. Vijf, zes, zeven, acht. Op. En vuist. Op. En vijf. Tegelijkertijd. Op. En Nog een keer. Op. En vijf. Op. En tegelijkertijd. Vijf, zes, zes, zes Klap, klap, klap, klap. Op, op, op, op. Andere kant. Heel goed. Nou, volgens mij lukt het wel. hè Gaan we een ja. stukje verder. We hebben als laatste gehad. vijf. Vuist, vuist, vuist, vuist, vuist, vuist, vuist. Zorg dat je die vuisten lekker hard de lucht in gooit, Dus met heel veel kracht. Op, op, op, op. Als we dat hebben gehad. Gaan we met een slide naar rechts. Net zo als in de warming up. We krijgen onze armen opzij. En we sluiten dicht. Als je je armen dicht in, zijn ze voor je borst. Opzij en dicht. Heel goed. Lukt dit? Vanaf de vuist. Vijf, zes, zeven, acht. Vuist, vuist, vuist, vuist, vuist, vuist, vuist, vuist. Slide en dicht. Slide en dicht. Dus je moet eigenlijk de hele tijd je armen aanspannen. Dus opzij span je ze aan. En nu doe je ze lekker hard dicht. En opzij span je ze aan. En doe je ze lekker hard dicht. Op muziek. Ja, daar gaan we. Armen open. Vijf, zes, zeven, acht. Op en vuist. Op en vuist. maar keer. en nog een keer. En armen. Op. Vijf, zes, zeven. Daar gaan we. Klop, klop, klop, klop. Op, op, op, op, op, op, op, op. Slide, dit. Slide, dit. Hoe ging dit? <laughs> Zullen we hem nog een keertje doen? Nog een keer op muziek vanaf het begin. En daar gaan we. Vijf, zes, zeven, acht. Op la Op. La. En de gelijke tijd. En goed, en tegelijkertijd. Heel goed, en we goed, en we goed, en we goed, en Op, op, op, op, op, en we goed, en nou, hartstikke goed. Oké, okay, we gaan een stukje verder. We hebben gehad slide in. Slide in. Nu gaat je rechterarm omhoog. Die maakt een rondje. En dan haal je hem weer in. Linkerarm omhoog. Die maakt ook een rondje. En die haalt hem weer in. Dus je eindigt precies hetzelfde als je eindigt na de slide. Je kan hem zo doen. Maar je kan hem ook met je benen open doen. Dan krijg je een stap open. Haal hem in. En dicht. Stap open. Haal hem in. En dicht. Dus dan stap je dicht als je armen ook dicht zijn. Zullen we dit even op muziek proberen? Ja. Vanaf het begin. Benen open, armen open. En daar gaan we. Vijf, zes, zeven, acht. Op. Laag. Op. En laag. En tegelijkertijd. Heel goed. En nog een keer. En nog een keer. En armen op. 5, 6, 7, 8. Klaps. En op. Op, op, op, op, op, op. Opside op, op, op. Opzij. in. Opside in. Open, in. Open, in. Nou, dat zag er hartstikke goed uit. We gaan verder. We zijn geëindigd met open, in, open. In. Nu krijgen we een bounce. Op één knie. Dus je gaat op je uh, rechterknie. 2, 3, 4. Dan ga je ook vier keer op je linkerknie. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Als je hier bent, krijg je een windmolen door je armen dicht te doen. Dus je komt eigenlijk weer bij elkaar. Na je 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, haal hem in. Lukt dit? Ja. Doen we hem op muziek vanaf het begin. Benen open en armen. Daar gaan we. 5, 6, 7, 8, op. La. Op. Laat. En tegelijkertijd. En nog een keer. En toch gelijk lijkje tijd. Op. 5 zes, zeven, acht. Klap, klap, klap, klap. Op, op, op, op, op, op, op, op. Slide. In. Slide. In. Rond. In. Rond. In. Bounce. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Haal hem dicht. Volgens mij ging dit wel goed hè? Ja, Ja. En eigenlijk was dit hem ook al. Dus we doen hem nog één keer. Op muziek, vanaf het hele begin. En doe hem op je allergrootst en allerbest. Trek je armen heel hoog uit. En lekker strak. Daar gaan we. Vijf, zes, zeven, acht. Op. Laag. Op. Laag. Op. Laag. Nog een keer. Op. Lach En allebei. 5, 6, 7, 8. Klap, klap, klap, klap. Op, op, op, op, op, op, op. op. Slijt. In. Slijt. In. Halen. In. Halen. In. Bounce. 2, 3, 4. En dicht. 1, 2, 3. 4. Oké, okay. jullie hebben het hartstikke goed gedaan en ik hoop dat jullie het leuk vonden. We gaan door naar de cooling down. We hebben de warming up gehad, de choreo gehad en als laatste hebben we dan de cooling down. Ook is de cooling down weer lekker muziek, dus de muziek mag aan en dan kunnen jullie ons gewoon volgen. Arm voor. En pak vast. Dus zorg dat je schouders goed laag zijn. En niet tegen je oren. En wissel. Strek. En pak vast. En heel goed. En de armen komen omhoog. Adem in. En adem uit. Terwijl je armen naar beneden gaan. Nog een keer. Adem in. En adem uit. En de laatste keer adem in. En adem uit. Oké, okay, onze armen komen opzij. En we gaan heen en weer. Heel goed. En we nemen hem mee, dus. Klik er mee naar de andere. Kant. Heel goed. En we gaan terug. En dan strekken we hem door naar de andere kant. Als het goed is, voel je hier de stretch. En terug. We pakken ons hoofd vast opzij. En wissel van de hoofd. Andere kant. Hou hier ook je schouders goed laag. En we gaan naar voren. En we gaan naar achter. Al je armen lekker los ontspannen. En kom terug. Heel klein je schouders. Dus niet je hele arm, maar alleen je schouders. En naar voren. Heel goed. En dan gaan we nog een keer opzij. Zij. Zij. Zij. Zij. Zij. Zij. Zij. Zij. En we nemen hem weer mee. Probeer net iets verder dan net. En dan komen we terug naar het midden. Maar we gaan ook weer naar beneden. Dus opzij. En terug omhoog. En de andere kant. Heel goed. En we komen weer terug naar het midden. En dan gaan we opzij. En kom maar omhoog. Gaan we nog drie keer in en uit ademen. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem uit. Adem in. En uit. En de laatste keer. Adem in. En adem uit. Nou, dat was hem dan. Jullie hebben het onwijs goed gedaan. En vonden jullie dit nou leuk? Kijk dan in de app, want er staan nog veel meer andere leuke workouts die jij thuis kan volgen. Bedankt voor het meedoen. Doei!